Vitamines en mineralen. Supercomplexe SP. Fantastisch. Rijk. Rijk en onvervangbaar. Hier zijn drie koppelingen. Marktbron van Turkije, GOS en Europese Markt. Eenvoudig, handig, maximaal voordeel, gunstige prijs. Gezondheidsbescherming, preventie van verkoudheid, algemene toon, prestatie, stemming, energie, aandacht, geheugen, leren en kwaliteit van leven. Als onderdeel van het NSP supercomplex, vitamines, antioxidanten, mineralen en sporelementen, planten extracten. Vitamine zijn een essentieel en onmisbaar onderdeel van de voeding. Ze zorgen voor de normale werking van het lichaam. Ze maken deel uit van vele enzymen. Regel de stofwisseling, activeer het immuunsysteem. Elke tablet bevat een zeer rijke samenstelling. Vitamine C, vitamine D, E, groep B inclusief foliumzuur, biotine en beta carotene Mineralen en spoonelementen zijn essentiële voedingsfactoren. Ze maken deel uit van enzymen. Ze zorgen voor water, elektrolytmetabolisme en elektrische potentialen van cellen, zuur-base-evenwicht. Het zijn de bestanddelen van botweefsel. Ze vervullen vele andere vitale functies. Mineralen in elke tablet: calcium, fosfor, magnesium, kalium, ijzer, zink. Spoonelementen: koper, mangaan, chroom, molybdeen en zelfs selenium. Plantextracten in elke tablet. Broccolibloemen, kurkuma, rozemarijn, bieten, tomaat, wortelen en koolbladeren. Bioflavonoïden van sinaasappel, greepfood en herspiridine. Laten we het hebben over ijzer. Wat gebeurt er met een persoon als hij ijzer mist? De tekenen van ijzertekort zien er nog onheilspellend uit. Verhoogde prikkelbaarheid, lethargie, vermoeidheid. Vermoeidheid, slechte eetlust, geheugenverlies, hoofdpijn en spierpijn. slaapstoornissen. Broosheid en haaruitval, branderig gevoel op de tong. Bleekheid van de huid, tong, handpalmen, droogheid en broosheid van nagels en haar. Wat leidt tot ijzertekort? Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben meer dan 2 miljard mensen in de wereld een ijzertekort. De meest voorkomende oorzaak van ijzertekort is een ongezond voedingspatroon. IJzergebrek veroorzaakt bloedarmoede. De oorzaak is een onjuiste of onevenwichtige voeding. Wat is de maximale opname van ijzer? Het bedrijf NSP biedt het supercomplex aan. Het bevat de beste componenten voor een maximale opname van ijzer. Als onderdeel van het supercomplex wordt NSP zo volledig mogelijk geassimileerd. Belangrijk! Producten die wij als bronnen van ijzer beschouwen zijn haver, zemelen, tarwe, boekwijd. Tarwegranen. Er zijn voedingsmiddelen die veel ijzer bevatten. Maar dit is alleen in theorie. Het koken van deze producten vermindert het gehalte aan voedingsstoffen. De opname van ijzer in het menselijk lichaam is een zeer complex proces. Belangrijk! Plantaardige rijke bronnen van ijzer zijn helaas niet zo. We weten allemaal dat plantaardig voedsel geen echte bron van ijzer is. De reden is dat plantaardig voedselstoffen bevat die de ijzeropname verstoren. Een onhandige vorm van ijzer voor absorptie en het blokkeren van de absorptie. Dit zijn de twee belangrijkste redenen waarom plantaardig voedsel ons niet beschermt tegen bloedarmoede en ijzertekort. Het bedrijf NSP biedt het supercomplex aan. Het bevat de beste ingrediënten voor maximale opname. Inclusief ijzer wordt perfect opgenomen. Chroom. We consumeren modern voedsel. Het raffineren van voedsel berooft hen van chroom. Chroom is erg belangrijk. Het neemt deel aan de regulering van de koolhydraat en vetstofwisseling. Chroom verbetert de koolhydraatstofwisseling. Chroom verhoogt de gevoeligheid van cellen voor insuline. Chroom helpt de bloedsuikerspiegel te normaliseren. Chroom vermindert de vorming van vet in het lichaam en vermindert het hongergevoel. Chroom vermindert het verlangen naar suiker. Het gebrek aan chroom is verlangen naar snoep, gewichtstoename. Veel vrouwen zeggen dat ik niets eten beter word. Gebrek aan energie, verhoogde vermoeidheid, hoog cholesterol, angst, haaruitval, nagelverslechtering en een verhoogd risico op diabetes. Dit zijn allemaal tekenen van een chroomtekort. In het NSP-supercomplex bevat één in tabletten de volledige dagelijkse normaal chroom. Zink, koper en selenium zijn erg belangrijk voor immuniteit, groei, ontwikkeling en zelfs kankerpreventie. Waardevolle planten broccoli, curcuma, rozemarijn, bieten. Tomaten, wortelen, kool, sinaasappel en kreepvoed bioflavonoïden, hesperidine. Het is voedingsondersteuning voor het hele lichaam. Het is een antioxidant die alle orgaansystemen ondersteunt. Dit is een verbetering in de assimilatie van alle componenten. Jodium in elke tablet is de helft van de dagelijkse norm. Elke tablet bevat de helft van de dagelijkse behoefte. Twee tabletten bevatten 100% van de dagelijkse jodiumbehoefte. Waarom is jodium zo belangrijk? Voldoende werk van de schildklier. Intelligentie, groei, ontwikkeling en prestaties, voldoende energieproductie, immuniteit, metabolisme, hart- en vaatgezondheid, algemene levensverwachting. Wat gebeurt er als er niet genoeg jodium is? Ziekten van de schildklier, verminderde intelligentie, trage groei en ontwikkeling. Verminderde efficiëntie, onvoldoende energieproductie, verminderde immuniteit. Langzame stofwisseling, waardoor de gezondheid van hart- en bloedvaten in gevaar komt. Vermindering van de totale levensverwachting. Dit is allemaal een gevolg van jodiumtekort. Uit welke voedingsmiddelen kun je jodium halen? Oesters, suishi, zeevruchten, zeewier, kabeljauwlever, zeevis. Bronnen van jodium kunnen betaalbaar zijn. Bijvoorbeeld geodeerd zout. Een goede opslag is enorm belangrijk. Jodium is een vluchtig element. Jodium kan uit zout verdwenen als het niet op de juiste manier wordt bewaard. Producten die jodium bevatten, zijn mogelijk elke dag ontoegankelijk voor elk gezin. Een tablet van het supercomplex is een eenvoudige en verstandige beslissing. Een supercomplexe tablet die voor elk gezin beschikbaar is, is de perfecte assimilatie van de componenten. Maximaal voordeel: Eén supercomplex tablet per dag is de bescherming van uw gezondheid. Eén tablet van het supercomplex per dag in ieder seizoen van het jaar. Gezondheid is een prioriteit.